Energie. Ik vind dat we in Westerveld nog veel sneller energie-neutraal kunnen worden. Hallo, ik ben André Offringa. Ik ben 39 jaar oud. Ik woon in een mooie Lee. Uh, daar ben ik vijf jaar geleden komen wonen, omdat het hier zo mooi is. Ik werk als, uh, als wetenschapper bij ASTRON en ik ben ook dansleraar. Nou, wat mij echt aan het hart gaat, is duurzame energie. Daarom heb ik zelf ook zonnepanelen op mijn huis. En daarvoor wil ik me ook inzitten in de gemeente. Uh, in de gemeente Westerveld vind ik dat we nog veel sneller meer met duurzame energie kunnen doen. Gaan we mensen dwingen? Ja, hoe snel? En, ja. We ja. Gaan we ja. mensen dwingen? Ja. Ja. Ja. De vraag van betaalbaarheid is het allerbelangrijkst. We moeten het samen doen. Mensen die het niet zelf kunnen betalen moeten we ruimhartig ondersteunen. Progressief Westerveld wil echt aan de slag met jullie voor een energieneutrale gemeente.